Mirjam Vlogt welkijkers! Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik bij Theater aan de Schie in Schiedam voor Your Stage. Dat wordt georganiseerd door de KNGU, dus Gymnastics. Hier mogen alle verenigingen laten zien wat ze kunnen: gymnastiek, dans, acro, nou ja, noem het maar op. We gaan naar binnen en uh, eens kijken wat ons te wachten staat. Zonder de vrijwilligers van de werkgroep Your Stage Zuid-Holland had dit evenement niet plaats kunnen vinden. Ik zeg een dikke duim omhoog voor Alice, Amy, Danielle, Mandy en Wilbert. Via de artiesteningang ben ik door de Wilbert naar binnen geleid. Theater! Ik loop gewoon even een rondje jongens. Propatria. Daar, uh, daar heb ik mee gesproken met Karin van Propatria. Dus die gaan we vandaag zien. En hier zit Thor Gouderak. Dus uh, artiestenkamer. Super leuk. Ik hoor muziek. Dus ik ga gewoon even op de herrie af. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik loop gewoon. Kijk hoe leuk. Overal wat, uh, wat opgeschreven. Ja, ik denk dat ik die kant op moet. De bodemtoegang voor onbevoegden. Ah. Volgens mij ben ik nou achter de schermen. Hallo! Oh, kijk eens, jongens! Dit is toch fantastisch? Hier kwam ik net binnen. De artiesteningang. En hier. Er zijn al allemaal toestellen naartoe gesjouwd. Want voordat zo'n evenement kan beginnen... ...moeten er natuurlijk ook toestellen zijn. Allemaal lange matten, walmatten, trampolines. Nu wil ik dus eigenlijk naar de tribune. Maar volgens mij ga ik hier naar buiten. Nee. Oh, nou. Ik ben er al. Kijk nou. Moet je die deur zien. Kom ik nou in de aan de tribune kant. Ja hoor. Oh. Dit is cool. Uh. Zo, kom je nog eens ergens hè als je vlogt. Ik heb even mijn trui uitgedaan, want ik begon het nu al uh, Spaans benauw te krijgen, ook omdat ik een beetje een soort van de weg kwijt ben. Ik weet dus echt niet meer hoe ik terugkom bij uh, waar ik mijn tas heb gezet. Oh, ik mis mijn bril. Goed bezig, Naomi. Terug naar het toilet. nog. Slim. Mm. Mm. Zo, ik ben compleet. We gaan nu verder. Ik hey, hoor wat er ja, zijn. ze ja. daar De artiesten. Woe! Zo wow. Zijn jullie er? Ja. Moest u er nog wachten? Ja. Dat snap ik, dat snap ik. Nou, mocht je zo meteen naar de deur gaan, mag je meteen naar rechts. Okay. Naar boven, ja? je ja. zo meteen tegen de juffrouw zeggen. Ja. Dan zien we jullie zo, hè? Ja. Ja. <laughs> hier staan de eerste artiesten. Hallo. Hoi. Hoi. Hoi. Dus jullie zijn de, de artiesten, hè? Ja. ja. We moeten allemaal via de artiesteninvang binnenkomen. Ja. Ja. Oh, dat... Zijn jullie hier al eerder geweest? Ja. ja. ja. Hoi, hoi, hoi. Zodder, ja. Zodder, en wat en is, wat ja. gaan jullie doen? Dansen. Dansen. dansen, dansen, dansen, dansen. En op welke muziek? Wie? Ja. En Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. op Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Ikon. Toch! Uit! Oké! Okay. Wij zijn nou, jullie? Wij, ja, ja. Wij zijn de beste! Ja, ja. Zijn de beste. Ja. Zijn Natuurlijk zijn jullie de beste! Ja! Yeah! <laughs> nou, we hebben al kennis gemaakt met de eerste artiesten. <laughs> ik ga heel eventjes mijn trui boven brengen, want ik heb het nu al heet. Oh, dit wordt zo leuk. Ik heb hier zoveel zin in. wie zijn jullie? Atalante. Ah, hallo. We zijn nog niet compleet, maar wel bijna. Ik zag dus op de schermen dat de lampjes het al doen en dat er al toestellen liggen. Dus ik ga snel even kijken. Nou, ik heb ook mijn beweging wel gehad zo hè. Dat daar is een airtumbling. O, kijk dan. Ze da -da. dus gaan hier natuurlijk eerst eventjes uh, de vloer verkennen en eventjes uh, turnen of warming-up doen. En dan uh, straks het echte werk met een hele zaal vol. Superleuk! Ik krijg bijna ook zin om mee te springen, maar dat gaan we niet doen. Want dan val ik uit elkaar. Nou, ik ga maar uh, rustig wachten. Op propatria. Zo. Hey, Hé, wat. Hey, zit dat in jullie oefening? Nee. Nee. Oh, doe een stukje. Oké. Okay. Uh, van onze uh, oefening sorry. of van? Kom dat in uh, de schijndijn hier. 3, 2, 1. Dit is ook graag van te zien in de spiegel. Yeah. Ja. <Gieme> <een>. ja, dat is wel cool hè met spiegel. Hup. Leuk, dat gaat helemaal goed komen joh. Ja, dat is echt leuk. Ja, maar ik dit Hij doet het recht omhoog. Ja, ik ga het recht omhoog. Hij gaat het helemaal recht omhoog. Hij gaat Hij gaat het recht omhoog. gaat gaat Je kan het veel, beter. Dat is teamwork, mm hè -hmm. ja, jongens. Pro ja. Patria heeft uh, de kleinste trampoline meegenomen. Ja. Hè? Dat is de kleinste, hè? Zo. Ja, jullie ja, hebben. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Kijk, want je hebt ook zo'n trampoline, maar Pro Patria denkt... We doen gewoon een grote. Ja, waarom niet? Ja, laten we dat eens even doen. Hallo. Maar jij bent toch hartstikke bekend. Hartstikke bekend. Nou, was het een feest? Ja, maar ik ken je wel. Ja. Een bekend gezicht. Nou, dat kan. Oh. Uh... Nou, welkom. Ja. Maar hoe kom je er zo bij verdiend? Nou, ik heb zelf ook geturnt vroeger. Heb ben niet meegedaan met Gimme of zo. Ja, lang geleden. Dat is echt ja, heel lang ja, geleden. Ja, maar ik ook. Ja. Ik ga al, al een paar jaar mee. Al hè? tig jaar. Ja? Ja. Hoe was de keer is dat je de, dat je hiermee uh, meedoet? De derde keer. De derde Vorig keer. Vorig jaar was het ook Gijdam en we hebben één keer in Hilversum meegedaan. Oké. Okay. Maar ik moet zelf ook nog meedoen. Oh, serieus? Ik zit nou, bij 60. Uh, mag ik vragen hoe oud je bent? 65. Jemig! <laughs> en dan kom ik met mijn me 53 die klaagt over van alles en nog wat. Oh, wat goed. Ja, is goed. Oh, ze hebben daar een teambespreking. Iedereen weet wie Danielle is. Je Ja, Jij bent met Danielle? Ja. En ik weet je, en jij? Alitje. Alitje? Alitje. En jij? Mandy. Mandy, ja. Ja, al? Ja. Wat, wat is jouw naam? Amy. Amy? Ja. De meisjes die net zo enthousiast waren bij de artiesteningang, die gaan als eerste uh, warm draaien op het podium om het podium even te verkennen en om even te wennen aan de omgeving. En ze zijn ontzettend druk, die zijn helemaal kapot aan het einde van de dag. Want ze moeten vanavond natuurlijk het echte optreden voor het publiek doen. Nou, dat wordt wat hoor mensen, maar dit ziet er al heel leuk uit. Dus ik denk, ik ga daar daarvoor even neerleggen. Loop je even mee? We gaan naar Niets. Nou, je ik gaat even je spulletjes klaarleggen. Ja, wij Want, doen met, sinds de vorige Gymnastrada, doe ik mee met het Veteranen Ja. Ja, het is nog even zoeken. Ja, ik zoek. heb vanaf mijn achttiende meegedaan met Gymnastrada's. Ja. Um, en uh, drie Gymnastrada's terug, één keer niet meegedaan. En daarna zei juryleden tegen mij, van Jokkaar, waarom doe je niet mee met het veteranenkorps? En toen dacht ik, ja, daar deden mijn ouders aan mee, weet je die oude mensen. Ja. ja, op een gegeven moment val je daar ook onder natuurlijk. Dat is ja. zo dus. Ja. Ik heb meegedaan, ik heb het vreselijk naar mijn zin gehad. Ja. En nu is dus het punt... Ik doe dus en mee met het veteranenkorps. Maar ik ga ook naar de gymnastraden met eigen groep. Ja. Dus het is dit jaar een beetje druk. druk. Dit is mijn juf, dat is Maya. Oh, hallo juf, Maya. En uh, wij hebben. Juf een, Maya, een vlogger uh, met, bij achter ons Hi, de schermen tijdens onze oh, dagelijkse uh, maaltijden. En, leuk, uh, en helemaal meer Jan vlog, <laughs> Helemaal leuk, meer want jullie zijn allemaal van ProPatria dan, of niet? Nee. Oh? Nee. Nee. nee, dat is een vloek is dan weer. Oh, sorry. Ja, dat is alweer de vloek. Zij zijn van de, het Veteranen de Yes Groep, okay. Young okay. Enthusiastics Seniors. Oh. En zij zit bij mij op de groep, maar en zij heeft ook van. haar eigen ProPatria Groep. Ja, oké. Okay, zij nou, doet gewoon heel veel. Nou ga ik hem volgen, ja. Ja, okay. ja doe het ook. En, en wat is de leeftijd van de groep? De leeftijd is. De, de, de, oh, de, oh ja, dat is nee, het. De jongste van de groep is uh, 25. En de oudste groep van de groep is 83. 83. Zo! Wij moeten zo intern. En daarna moet ik met jullie weer. Dus huh? zou iemand ja. dit voor mij mee willen ja. nemen? Ja. Wil je met intern al de kleren aan? Nee, nee hoor. Nee, nee. nee dus wij doen alleen vast. even dit wel. Dit is ja? wel lekker. Of, of als je het aan Marion <laughs> zo wil geven. Want Ook vraag euh... aan Marion. Ja. Welke vereniging is dit, mevrouw? Atalanta Sport. Atalanta <laughs> ja, Sport! MUZIEK okay. Wat gaan je doen? Oh leuk. En jullie zijn van? Welke vreemking? Zo! Grote groep! Goeio! Oh, Wat leuk! Hallo meisjes! Hoi! In mooie pakjes. Ik ga Karen eens even opzoeken weer van Propatria. Uh, even kijken hoor. Ja, ah, daar is ze. Hé, hey, ik heb een vraagje. Hoorde ik jou nou zeggen dat jij daar maar vier weken op geoefend ja, hebt? Ja, ja. En ook het laatste met die vier, de, de ja. ja, ja, ja. Dat ja, is, ik dacht uh, in de eerste instantie, uh, ik heb dit twee jaar terug en vorig jaar meegedaan ja. en toen dacht ik, uh, zal ik vandaag wat rustiger ja. maar, en toen dacht ik, nou, ik heb het op het moment erg druk, want ik train natuurlijk voor de Kindersstraat. Ik doe mee met de ja. Yes, ja. ik doe mee met de Nationale Avond, ja. met veteranen en ik doe um, um, uh, hoe heet het? Ook mijn groepsdemo. Ik heb een, een groepsdemo, ja. niet alleen van Propatria, maar ook van Attila Utrecht en nog springers uit Amstelveen. Dus ik heb een gecombineerde oefening van uh, Reunrad, uh, uh, Minitramp, DMT en Ritmische dames. Uh, en in balk, één goede turnster. Werk je ook nog hierna? Of nee, dit is mijn werk. Oh, gelukkig. Ik heb 24 uur in de week les. Het werk ernaast is... Uh, nog wel meer dan alleen de lessen. Ja. Een paar uren. Ja. En, uh, uh, en dit jaar voor de gymnastrada is het wel echt druk. Ja. Dus okay. uh, toen dacht ik, nou, in eerste instantie, ik doe het niet het theater. Maar toen werd ik uh, dus gevraagd van elkaar een springgroep erbij. Tussen uh, de dansers en de ACO. En ja. de andere gymnastiek dingen. Zou wel erg leuk zijn. Hoi. En uh, mm -hmm. toen dacht ik, nou, ik vraag het bij de springploeg En als ze zeggen, uh, nou. Als ze twijfelen dan zeg ik gelijk nee. Ja precies. Gaat het toch weer kriebelen? maar ja, ja. toen zeiden ze ja. En toen hebben we dus inderdaad als een speer zijn we aan de slag gegaan. Leuk. En dan hebben we één keer volledig, een... volledig geoefend met z'n allen. Dat wat, wat, wat, je, wat ik net gezien heb zeg maar. ja. Wat ik deed is een stukje van uh, de Gymnastrada oefening van de Yes. Bij de Gymnastrada. Dat... Is... De Gymnastrada is volgend jaar. Ja, in, van Amsterdam. Zomer, in Amsterdam. In Amsterdam. En uh, het is een 15 minuten durende demo. Zo. En wij hebben, uh, daar loopt alles in elkaar over. Ja. En dit is dus een stukje van het veteranenkorps van de Jesgoed, Young ja. ja. en Enthusiastic Seniors. Ja. Die dus dit laten zien met tijdens de gymnastrade. Superleuk. Ga je energie tekenen. een beetje, hè? Ja. Want het uh, is een lange dag. Ja, ik ben even in gesprek met Alice. Oh, is het goed? Ja, oh, oh. goed. Hallo, en, Hallo Pedro. Pedro. Jullie zijn fascistisch. Ik ga hem, ja, hem, ja, hem ah. oh, Oké. Okay. En dat is vanavond. Oh, en jullie hebben al geoefend, want ik het ja. toch een warme hand. Ja. Ja, ja! Ik heb begrepen dat hij ook, al hopen dat eigenlijk wel een beetje te klappen. Ja, u bent warm ook voor een, door een andere oorzaak. Ik heb een kardeltje. Ah. Ah. <laughs> Alsjeblieft. Dank u wel. Het <laughs> <laughs> oh. was we een lange reis meer naar bij ben, ben jij lief geweest dit jouwtje. zo maar een cadeau. Zeker wel. Ja. Oh, jij wil echt erg, hè? <laughs> ja. Ja. <laughs> ik wil niks. Mag ik het? Bij ja, Bedankt, vast ja. Mag ik het zeker openmaken? Oh. Nou, kijk nou eens. Dat past ik helemaal niet. Oh. <laughs> oh. Oh. Geen maar reilig. iemand anders gaat dat wel passen. Oh, oh ja? Oh. Ik denk, oh. Het denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja, die is nu nog wel een beetje klein. Dus hij gaat een keer passen. Ja ja, ja, ja. Over nee, een, twinti twintig weken is het, hoop ja. ik. Uh, maken we nu een paar foto's en dan weet hij dat als hij kleiner is... de eerste Sinterklaas gedoe. Ja, is... Oh, wat... nu al. Ja, oh, ja. Wel. Ja. Ja. Waar gaan we dat doen? Ik heb gewoon Sinterklaas in mijn vlog. Ja. <laughs> <laughs> nou, helemaal goed hoor. Nou, dank u hey. Sinterklaas en Pieter. Oh, ja. Alicia. Ja, hoe doe ik dit? Kom maar met stap. Oh, oh, oh, oh. Nee. oh Hoe jij zit? Ik heb wel de primeur, hè, nou. Nou. Oh. Oh. Alle deelnemers moeten nu het podium op. Dus dat zal waarschijnlijk de slotdans. Alle deelnemers mogen op het toneel komen zitten. Oh, ik kan het op ben het ik ook het een deelnemer? Nee. Kijk okay, nou, hoe cute, jongens. Uh, die kant is de kortste weg naar het podium. Dan is het als volgt. Kijk, nog meer deelnemers. Heel fijn. De einddans is geoefend. En uh, nu is er nog even een leidingoverleg. En dan kan het eindelijk het echte werk gaan beginnen voor het publiek. dit doet zo'n dag nou met je, zo, die is echt helemaal uit, ze hoort gewoon helemaal niks meer. Weet echt... je. Nou, dat was uh, de slotfinale. geweldige dans. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Sowieso de duim omhoog voor alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben. Want zonder die vrijwilligers was er geen Your steeds hier in Schiedam. Ik ga snel mijn spullen pakken en dan hoop ik dat ik voor de drukte weg ben. Ik zie jullie graag in de volgende video. Toedels!